Vandaag staat Amnesty op Dranouter met een stickeractie. We staan dus op de camping en we kleven stickers op tenten. In die tenten uh, verblijven mensen nu een paar dagen, dat is heel fijn, dat is veel fun, dat is plezier. Daar komen een paar kleine ongemakken bij, maar voor vluchtelingen is de situatie helemaal anders. Die kleine ongemakken zijn er heel grote. Wat vragen we met die stickeractie? Dat mensen ook eens eventjes denken aan vluchtelingen. Vluchtelingen die ook in zulke tenten moeten leven. En dan in heel andere omstandigheden. Het is hier machtig, maar sommige mensen zorgen over de missies. Of over wat we aan nacht en al. Oh nee, mijn matje is zoveel harder dan het jonge. En oh nee, ik kom naar mijn tentje, het is veel te klein. En het is is veel groter. Terwijl zij niet hoeven te zagen en er zijn nog zoveel meer ongemakken, als je het zelf al ongemakken durft noemen. En wat vragen wij dan? Dat zij onze petitie ondertekenen. Die petitie vinden ze op onze website via de QR-code die op de sticker staat. Of ze kunnen ook naar onze stand gaan op de festivalweide en de petitie daar ondertekenen.